Oh my god, wat hap, oh, eh. De trap, Alex! De trap! Alex, hap fucking nigger. Yo, Luchikine, hier is een nieuwe video. Ik ben Andreas en vandaag ben ik weer op Frustig Factions. Jongens, van vandaag heb ik een super vette video. Maar eerst, degene die het giveaway heeft gewonnen, staat nu in beeld. Gefeliciteerd. Ik weet niet waar je naam is, sorry. Ik neem deze intro best wel snel op, na mijn andere video die gepost is. Dus als je die nu niet hebt gezien, staat een linkje um, nu rechts in beeld. Check die zeker even, super toffe video. In ieder geval, jongens, vandaag een uh, trap-based video. Ja, yeah. ik heb al mijn spullen hier opgeslagen. En mensen vonden het leuk om uit te rushen. Ook heb ik mijn eigen fiction een paar keer getrapt. Mijn eigen oude fiction een paar keer getrapt. Venom. Hopelijk kan je genieten van deze video. Laat het like achter tof zijn. Abonneer als je het niet hebt gedaan. Want in straks wel moet je niet abonneren. Mijn videos zijn tof. Mijn lijstjes zijn tof. Dus abonneer voor zeker. Laat het even van tof in raks zegt. Ik vind het altijd heel tof om jullie reacties te zien. Het spijt me heel erg voor iedereen dat ik heb getrapt deze video. Als je een, tof, als je een comment plaatst, geef ik je wel wat. Misschien wat kaas, wat gapples. Geef ik je gewoon wat spullen. Oké, okay, dus. Rusht niet perfection. In de geval, laat ze geen flak achter. Join mijn Discord, staat in de beschrijving. En geniet van deze video. Trap het vloedje, trap het vloedje. Oké, dit is heel bekend. WTF, zes kind. Haha. Hey, Wolagast, kom de achter je. Hey Hey, 2v1, wat is deze bullshit? Pas op in de bek, pas op in de bek, Alex, Pearl! boys doe de dash. Pearl achter ze aan. So Hé, dat bloedje wegweer, jij fucking verdediger. Use hem. Use hem. Wat? Wat? de fuck doen jullie? Zijn jullie uh, letterlijk Alex. Let retarded? niet op. Let er niet op. Let er retarded. op. Let er niet op. sign. Alex, ah, Alex, retarded. Alex, Alex Alex, ga op. ga up, niet op. Let er niet die Let er Aina, Alex, je bent echt een oh. smart 9 kind. Ik ben uitlevered. Alex, we gaan nu in de base komen. <laughs> Wat? Oh. Ja, Alex, we oh. gaan nu in de base komen hè. Kind. Oh. Huh? Ja, jij nee, zijn nu. <laughs> Yo Alex! <laughs> Slim Andreas. Alex, doe niet. Alex doe niet doen. Maxime is al lang weg. Gaat hij nou serieus 2v1 in deze mannen? Oh my lord. Alex zit vast in een blok of zo, bro. <laughs> What the fuck? What's I know. Hey, broer, wat hebben we niet? Hey bro, wat is dit? Kijk, kijk, we kunnen ah, hierover ja. praten. Ik, in Jorrit, wil met... je erbij? wil uh, je erbij of niet? Uh, kijk, we kunnen hierover praten. Ik heb geen fucking fire is, jongen. No way dat je dit gaat doen. Ik kan geen dicker doen. Zo kan je gewoon niet zijn, Andreas. Zo kan je gewoon niet zijn. Nee, is goed. Doe <laughs> What the fuck, Alex? Doe maar. Oh. Nee, het is goed, Andreas. Ik snap je. Weet je? Ik snap je. Ah, ik mis hem. Ik heb een zijn... bij 1 brada. Shit, ik ben bed in niet, de spel. Alex. Laat hem hier uit. Doeke. Wat is dit? Ik heb me Alex, kap. Alex, kap. Alex, kap. Maar shit, ook doosje. Ik ga letterlijk deaden. Alex, ja, kap eens. Wacht. Wacht. <laughs> nee, nee, nee, dat maakt niet uit. Wacht, Heb je serieus Jorrit daarin? Hoezo drop, Alex? Laat hem maar gewoon uit. Oh. Oh. De trap. Niet doen, niet doen. Hey, ik ben aan het gappen. De trap, Alex. De trap. Alex, kap eens, fucking nigger. Alex, stop! Ik the trap! The cool. trap! <laughs> ik ben bijna out of gap. Stop, Alex! De code himself! Als je, trapt, als, je, als je jezelf code noemt terwijl je trapt, dan, vind ik het al dan weet ik al genoeg. Mm -hmm. <laughs> Dat is net alles, Alex. Oh. Ik pak gewoon altijd hetzelfde op, Oké, okay. okay. zeg in genoeg. chat, use code vloetje. Use code vloetje voor die monster <laughs> kies. Hier fucking je vier Love you, man. Big love. You know, man. How we, we rocking this shit? We your, Bruh, ben jij retarded? <laughs> Protection 4 unbreaking 5. Ja, dat is echt oké. Okay. Wil je ook met mij jongens? Nee, want dan ga ik dood. Je <laughs> bedenkt <would think> bad. <laughs> ik hou niet van trappers. Ah! Oh, hij is gejammed. Hij is gejammed. Ik ben er. Oh, oh getrapped! Je heeft trapt. een getrapt, meneer. Gefeliciteerd. Je hebt je stack gaps, fight hem gewoon. Bro, weet je hoe snel ik drop? Ja, op, boy, drop, boy, drop, boy, drop. Niet, we willen gewoon content. Uh, dat is is ja dat Jelmer? Ja, dat is Jelmer. Ah! <laughs> <laughs> dat gaan we niet doen. Dat is helemaal wauw. Ja, nu je dan weet dan dan dat je dat Jelmer je gewoon helemaal kapot. vind ik minder. Wat is deze? Waar kan, nee. kan, kan ik in de game? Kom, kom! Hij ja, om, op, omdat er een signs staan. <laughs> oh, omdat er signs staan. Dat is crazy. Ja, ja, hij dropt. Ik hij is dood. Oh, Jamel is dead, hè. Jammer is dead, hè. Hij is getrapt door een Je Getrapt door die noob. Oh, het is klaar. Hij wil droppen. En ik wil een kill. Ja, hij Ina. wil. Droppen. <laughs> Ja, maar zing ik zing een liedje voor je als je me laat droppen. Eerst liedje daarna droppen. Helemaal gek. Dat vind ik goede ik... idee. Je denkt dat ik gescamd ga worden. Welke? Uh... Komt Louise vroem. <laughs> nee, dat is helemaal kut. Zing het uh, Nederlands volkslied. Het ja, Belgisch volkslied. het Belgisch volkslied. Ik heb nu geen capstone. Ik weet het. Zing dan, Mike en Gigi van Gerlof. <laughs> Laat me zoek. Mike en Gigi in de chat. Mike en Gigi. Mike en Gigi in de chat. Aina. Laat toch gewoon, jongen. Ja, hij ja, is de Ja, jammer. Ik uh... Wat doe je? Jij ja, had toch geen gaps meer? Ja, maar waarom fight hij mij? Ja. Wat was dat? Ja! <laughs> Zo, je hart <bent> gedikt, jongen! Wat een jongen! Je bent echt zinnig, me. Oh! Een. Bé, nou! Ik wil zeggen, ben je misgebeuld, maar. Er zit. Wat? Wat? Oh! Oh, mijn god! Wacht, wat? Hoe, wie? Waarom? La, la, la, la, laat, laat hem in, laat hem in. Kan iemand gijs uh, yes, hmm. move? Dit is wel. Andreas, oh. ga je die droppen hè? <laughs> Andreas, je bent 3 ap weet het weet hem veel macht yes let's fucking Oof. go pearls nee oké okay. i mean sure verder kan anders niet <gasps> oh my <laughs> god what's all happy nee ik wordt heb voor Maxime? Even serieus. Bro, weet ik Bro, hij teken mij de hele tijd in de kwaaier, jongen. Hey, bro, hey! Ik ga hem niet 1v1, hij heeft speed zo allemaal, jongen. Jij, jij, jij, jij Betty hebben. Bro, ik, bro, ik dat, heb Dit is een fucking ex, jongen. Nee, maar je hebt Betty bij uh, dingen hebben, lekker. Ik ga die niet gebruiken voor Maxime. <lacht> nee, ik ben dood. Dat doe je heel goed inderdaad. <laughs> 2,5 HP man. No comp. Waarom <laughs> spring je dit niet overheen? Waarom? Waar oh, is 2 hoog? Waarom spring je er niet? Oké. Okay. Dankjewel, dus guys. No, oh. ik, ik kon dat niet in jongen. Dankjewel guys. Yeah, Waarom is dit kapot? Waarom? Oké. Hallo. Kan je. Stop! Wil Maxine. En hij heeft dat ook nog... Hoe heb je nog steeds fire distance? Well, dat hij gewoon deze set pots bij zich heeft. het Maxime. Goed zo. Oh, wat? Ja, kijk. Okay. Dan heb je dit? Ik kan het even wel doen. In, in twee blokken. Kijk, hij is Hij Ik kan niet Kijk, hij is ook Hij is ook Ik kan niet eens. die kank! zo Ik een kan... toxic <tops> so, yes, YouTuber. Ja, echt. Daar ging het ook. Ik kan echt niet. Daar kan ik echt nee. niet tegen. Nee. Ik wil niet zoveel zeggen, want met dit tempo kan die gewoon uh, Lucio effe homen. Ah, nou, daar Alex, Max, jongen. Ik zeg god, god Max, niet ben ik niet hij gaat joke, hij gaat joke. Het is, het is met André, ofzo. Thomas, ik wacht gewoon af. Wel een goeie Steve skin. Hm. Oh, wat? Lekker Maxime. Maxime, jij kan echt niks, jongen. <laughs> ik snap niet. Ik kom er daar straks van achter. Wat de ja, fuck? Ik kan Nee, ik kan hem body. Ja, nee, nee, dat is, nee. Dat is... is een body. Nee. Acht zijn oud. Dat is Maxime. Dan ben ik. Oh, dat kan je niet pu. Oh. Lekker. Allee. Hij is fout. Wat heb ik, je Body zat, te, kan body op jou ook? Ja. Nee. Oh, oh daarom. Oh, gaan weg. Wat is er gewoon zo aan het proberen? <laughs> ik, Andreas, ik ben irritant hè. maar je crit alleen maar. Mijn armen is, gewoon helemaal... Ja, no no, boeien. <laughs> <laughs> Hé, hey, laat me droppen. Oké, okay, stop met springen. Ik zal overduidelijk worden, jongen. We kunnen praten. We kunnen praten. Kachtje, kachtje, kachtje voor okay, die kaartje. Oké, we zullen het Ik Die toch echt niet doen? <laughs> Naar een Een <Bertie. laughs> Nee, Hallo, Waarom niet? Hoezo, Ram. Hoi, Rijk. Hij is dood. <laughs> ha! Huile. Uh, uh, Stunt je? Ja, dat Nu kun je me inviten, Andreas. Dat klopt. Mijn hele beest is naar de types. Ik, ik snap niet, ik had jou drie keer of zo kunnen trappen. Maar mijn, de pearls waren gewoon zwaar. kut. De vorige keer um, gingen mijn pros veel beter, kwamen mijn pearls veel beter aan. Ha <laughs> Ah uh. Dat is een duidelijke rush, wat de fuck? Ik heb een bard. Oh, ik don't dat like that. niet. Dat is niet fair, mate. Hier is een bard. Oh. Ah, ze so loggen uit. Oh, B-fits, Oké. Okay. Weet wat? Oh, ze zijn er met twee. Oké. Wacht, zoals deze guy ook. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Hij was al die tijd al uitgelokt, denk ik. Dat is een making. Like that. Dan lieg daarom. Zullen we gaan sticken vragen voor een like drop. Lel.